Ik liep letterlijk tegen het onderwerp van mijn promotieonderzoek aan. Een aantal jaar geleden was ik in Namibië en zag ik een groot monument dat eruit zag alsof het Noord-Koreaans was. Ik kon niet direct geloven dat het ook door Noord-Korea was gebouwd, maar dat bleek het wel te zijn. Toen wist ik, hier moet ik meer over uitzoeken. Dat is inderdaad waar ik nu onderzoek naar doe. Naar de warme banden tussen Noord-Korea en verschillende landen in Zuidelijk Afrika. Om te begrijpen waarom deze relatie zo hecht is, moeten we terugkijken in de geschiedenis. In de vorige eeuw, toen Afrika onafhankelijk werd, besloot Noord-Korea om verschillende beveilingsbewegingen te steunen die vochten voor onafhankelijkheid. Ze kregen wapens, advies en hun leiders werden uitgenodigd naar Pyongyang. In Zuid-Afrika worden de meeste landen geregeerd door voormalige beveilingsbewegingen en zij hebben de steun van Noord-Korea altijd onthouden. Tijdens de Koude Oorlog gaf Noord-Korea militaire steun aan een vriend in Afrika. Een berucht voorbeeld is de Fifth Brigade, de persoonlijke oorlogsmachine van Robert Mugabe in zijn eerste jaren als president van Zimbabwe. Na de Koude Oorlog ging het snel slechter met Noord-Korea en raakte ze een economische crisis. Hun banden met Afrika die veranderden en werden een belangrijke manier om inkomsten te genereren. Wapenhandel is een bekend voorbeeld, maar ook de monumenten die ik al eerder noemde. Door heel Afrika worden monumenten ontworpen en gebouwd door Noord-Koreaanse dwangarbeiders. Hiermee verdient het Noord-Koreaanse regime honderden miljoenen dollars. Voor dit project doe ik onderzoek in vier continenten. Via diplomatieke bronnen uit het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Zuid-Korea schets ik een algemeen beeld van de relatie tussen Noord-Korea en Afrika. Ik ben echt het meest geïnteresseerd in de vraag... waarom Afrikaanse regeringen zelf kiezen voor een samenwerking met Noord-Korea. Hiervoor doe ik als eerste onderzoek in Afrika... en dan bekijk ik bronnen die nog nauwelijks of niet zijn gebruikt. Ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen hoe Noord-Korea geld verdient... omdat ze een groot veiligheidsrisico vormen voor de wereld. Maar ook omdat Afrikaanse leiders Noord-Korea als voorbeeld zien... van voor hoe ze lang in aan macht kunnen blijven. En dat voorspelt helaas weinig goeds voor de bevolking.